De ambitie van Avans is helder. Om studenten meer keuzemogelijkheden aan te bieden, gaan we ons onderwijs flexibel inrichten. Technologie en data ondersteunen deze beweging. Ze zorgen voor inzicht en overzicht in onze informatievoorziening. Flexibel onderwijs vraagt om samenwerken, met elkaar en met het werkveld. Een persoonlijke digitale leer-, werk- en onderzoeksomgeving helpt daarbij. Een veilige omgeving waarin de verschillende onderdelen naadloos op elkaar aansluiten. Centraal in deze omgeving staat de reis- en informatiebehoeften van studenten, docenten en medewerkers. Om te kunnen anticiperen op hun behoeftes richten we onze informatievoorziening anders in. We werken over de diensten heen, zodat er meer samenhang tussen organisatie, processen en informatiestromen ontstaat... waardoor we sneller en betere beslissingen kunnen nemen. Een goed voorbeeld daarvan is de Avance One-app. Door op een agile manier te werken en studenten en medewerkers te betrekken in het proces, sluit de app perfect aan bij hun wensen en behoeften. En door de ontwikkeling in eigen huis te houden, houden we de regie en blijven we wendbaar. Om overzicht te houden en te zorgen voor samenhang tussen alle digitale producten, werken we onder architectuur. Dit betekent dat we werken volgens duidelijke richtlijnen, principes en met gebruikers ontwikkelde standaardprocessen. Zo zorgen we voor een gebruiksvriendelijk, eenvoudig werkend, samenhangend geheel. Elke tech- en dataoplossing is ondersteunend aan de onderwijsdoelen van de ambitie. Zo helpt het Avans Edu-platform docenten bij het ontwikkelen en verbeteren van het curriculum. Verbindt Avance Connect studenten met het werkveld... ...en draagt de Welzijnsmonitor actief bij aan het welzijn van studenten. Vanuit één doel. De student ondersteunen in zijn eigen leerroute. In stappen al lerend van elkaar. Dat is hoe we vanuit technologie en data... ...ambitie 2025 helpen realiseren. Waar we dat doen? Bij Avans natuurlijk.